Hallo, de zomervakantie is weer klaar, dus het wordt weer eens tijd om wat te gaan doen. Um, dat zijn enkele van de projecten waar ik mee bezig ben. Samen met natuurlijk de grote treinbaan die uh, op het punt zit dat ik alleen maar stroom te zetten, op hoef te zetten. Dat klinkt bekend, volgens mij is dat al weken zo. En toch heb ik er elke week weer hard aan gewerkt. Um, ik hoop uh, weer op het uh, gebruikelijke tempo filmpjes te gaan maken. En uh, Ik zie jullie snel.